Hey Roosje, hé hey Roosje. Hé hey Roosje. Kijk eens Joyce. Goed zo, Joyce. Ho, Annabel, wat doe je toch steeds? Zo. Nou, Roosje, jij mag deze. Kom maar, Joyce. Ho, George. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Alleen de nog aanwezig. Ho, oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Oeh, kijk, die raak je kwijt, Joyce. Die geeft een aan de bel. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce! Goed zo, Joyce! Oh, Roosje, oh, Roosje! Nou, Adabel, waar is Blackjack? Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Ik ga even kijken waar Blackjack is. Die moet ergens zijn. Ik geloof nooit dat hij daar is. Nee, daar is geen Blackjack. Hey George, kom maar Joyce! Ho Joes. Kijk eens Joyce! je mag hem helemaal Joes. Moet ik er blij blijven? Dan komen er twee Zetlanders aan. Ho, Joyce. Goed zo, Joyce. Ho, Joyce. Ik heb nog één wortel. Ja, die lust jij ook wel natuurlijk. Ja, maar Blackjack moet ook nog wat hebben. Kijk eens, Joyce. Hop, goed zo. Daar komt een En dat was een ander beest. Dat was een haas. Hé hey, Joyce, jij ja, rent nog met hazen mee. Ik wil even weten waar Blackjack is. Ik ga deze even mijn jas doen. Ja, ik ga er even langs. Annabel eens weg. Hoi oh, Joyce, kom maar Joyce! Oeh, oh Joyce, je gaat niet, niet zo vervelend doen, Joyce. Ik zie nog geen Blackjack. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey Blackjack, kom maar, Blackjack. Hé, hey Blackjack. Kom maar, Blackjack. Kom maar, Blackjack. Hé, hey Blackjack. Hey Black Hé, hey, Blackjack! Niet doen, Joyce. Niet doen. Hou eens even op. Hé, hey, Blackjack! Kom maar, Blackjack! Kom maar, Blackjack! Hé, Blackjack! Goed zo, Joe. Hé, hey, Blackjack! Joyce, je bent, het, je bent aan het zeuren, Joyce. Joyce, hou eens op. Niet zo vervelend doen. Ik vind je niet aardig zo. Hé, hey, Blackjack! Kom maar, Blackjack! Kom maar, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Oh, Joyce! Kom maar, Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Eerst krijgt Joyce een hapje. Kijk eens, Joyce! Kom maar, niet alles. Oh, Joyce. Ja, nu heb je alles. Ja, dat smaakt wel goed, natuurlijk. Ja, dan komt Blackjack weer te laat. Ik heb alleen nog een beetje loof. Hé, hey, Blackjack. Kom maar, Blackjack. Oh, Joyce wil ook mee. Maar dit voor voor Blackjack. Joyce, laat me er even langs. Oh, Joyce. Nou, deze is voor Blackjack, Joyce. Oh, Joyce, oh, wat ben je woest. Oh, Joyce, oh, Joyce. Mag Blackjack, niks. Oh, Joyce. Oeh, wat gevaarlijk. Oh, Joyce, kom maar, Blackjack. Hey, Blackjack, kom maar, Blackjack. Kom maar. Ja, kom maar, Blackjack. Kom maar. Goed zo, Blackjack. Hey, Blackjack. Oh Blackjack, goed zo Blackjack. Oeh, het is, is helemaal gebroken. Oh Blackjack, hey Joyce, kom oh, maar Joyce. Oh Joyce. Nu is alles weer op, oh Joyce, rustig, rustig Joyce. Het is een beetje eng zo. Applaus!